Hartelijk welkom iedereen, welkom op deze Girard lezing, vierde Girard lezing Mijn naam is Hans Wijgand en ik ben voorzitter van de Girard studiekring die uh, deze middag organiseert in samenwerking met uitgeverij Scandalon en studium Generale van de Universiteit van Tilburg. De lezing uh, zal worden opgenomen en later op YouTube uh, te beluisteren zijn. Deze middag staat in het teken van het werk van de um, net een maand geleden overleden rabbijn Jonathan Sachs. Van wie deze maand uh, twee vertalingen verschijnen van twee uh, Torahboeken. Sachs verwijst in zijn werk regelmatig naar Girard. Voor beide is um, religie niet alleen of niet zozeer een oorzaak. Van geweld, maar geweld de oorzaak van religie. En voor beide speelt ook de Bijbelse Openbaring een belangrijke rol. Professor Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Universiteit van Tilburg, zal in zijn lezing ingaan op de beide denkers. Marcel Poorthuis verschijnt frequent in de media als expert op het gebied van jodendom, islam internationale religieuze verhoudingen fundamentalisme, postmodernisme religieuze beeldvorming filosofie, in het bijzonder Levinas eh, en nu dus ook Saks het eh, programma is eh, voor de rest vanmiddag als volgt na de lezing van Marcel Poorthuis zal er een korte pauze zijn tot vier uur om vier uur zal dan eh, dokter Miguel Elias een respons geven vanuit de Girard studiekring gevolgd door een discussie en voor die discussie kunt u ook vragen inleveren via de chat na de discussie zal dan de boekpresentatie plaatsvinden en daarbij zal eerst uh, Rabijn uh, Menno ten Brink nog een, uh, zijn visie geven op het werk van Jonathan Sachs ik uh, wens uh, u allen een hele goede middag ik hoop dat we veel kunnen leren en ik wil nu, bij nu graag het woord geven aan professor Poorthuis. Hans, hartelijk dank. Um, om te beginnen uh, zeer bedankt voor de vererende uitnodiging om hier uh, te mogen spreken. Ik uh, moet enkele woorden uh, van uh, bescheidenheid uh, hopelijk uh, toevoegen, want ik ben in het gezelschap van grote Girard-kenners. Uh, bovendien ben ik in het gezelschap van een rabbijn en uh, dat betekent dat ik mij uh, bescheiden zal opstellen, maar uh, van de andere kant ook wel weer zelfverzekerd, want ik denk dat het werk van Jonathan Sachs, uh, wij uh, natuurlijk hier ook op waardige wijze gedenken door over hem te debatteren, maar het werk van Jonathan Sachs is buitengewoon uitdagend en uh, roept vele vragen op en die vragen wil ik graag naar voren brengen en ik ben ook heel benieuwd wat u allen daarover denkt. En het zijn vragen waar ik misschien een vaag gevoel van een antwoord op heb, maar eigenlijk toch ook niet. Dus dat is waar mijn lezing nog uit zal lopen op een aantal vragen die uh, denk ik zonder meer de moeite waard zijn. Um, dit gezegd hebbend spreken we dus zowel over Jonathan Sachs als René Girard, de, de Franse filosoof die bekend is geworden door een, ook een indrukwekkend oeuvre waarin het idee van de zondebok centraal staat. Um, de zondebok is uh, een, een mechanisme van uh, projectie op een buitenstaande, een mechanisme dat zo universeel is dat we het vrijwel dagelijks in de politiek kunnen zien. Um, maar het is ook bijzonder dat Jonathan Sachs uh, zoveel waarde hecht en zoveel plaats in de ruimte voor Girard. Globaal zou je kunnen zeggen dat orthodoxe joodse denkers, de man is orthodox, was orthodox, dat die enigszins terughoudend zijn met het citeren van christelijke denkers. Girard was atheïs, maar hij is christen geworden. Um, er was altijd een uitzondering bij orthodoxe denkers, uh, namelijk Kierkegaard. Kierkegaard werd veel bestudeerd en ook gedebatteerd. En waarom? Omdat Kierkegaard natuurlijk die indrukwekkende verhandeling heeft vrees en beven. En dat gaat over de radicale salte mortale die Abraham moet uitvoeren door een gebod eh, te ontvangen en daaraan te gehoorzamen dat absurd lijkt. Nou dat gebod dat absurd lijkt dat komt zeker ook nog weer terug in het verhaal. Dat is natuurlijk het verhaal van Abraham die zijn zoon moet offeren, de Bijbel spreekt over Isaak, de Koran zegt daar niets over wie, welke van de twee zonen het is en later zijn moslims ervan overtuigd dat het Ismaël moet zijn, maar in de vroege commentaren wordt ook Isaak wel als mogelijkheid genoemd. Um, maar dat, gaat, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, het gaat om de gedachte van totale overgave aan God, maar die samengaat en dat is de worsteling met totale humaniteit. Dat is de grote worsteling waar het verhaal van Abraham en Isaac voor staat. En het is vooral van belang, dat zullen we nog zien, om het verhaal tot het einde toe te lezen. Om het maar eenvoudig te zeggen, het loopt goed af. Goed, um, Saks is dus wat dat betreft... Uh, ja, een open-minded figuur dat hij Girard uitvoerig uh, bespreekt. Uh, in een vroege boek, niet in godsnaam, komt uh, Girard aan de orde, maar ook in het boek waar we Rijkhalzen naar uitkijken uh, over de Viticus, wat volgende week beschikbaar is. En uiteraard de Viticus, want daar wordt de Zondebok als ritueel besproken. En daar gaan we ook nog even naar kijken. Saxe Dijns overigens ook niet terug voor Paulus. En dat is wel een hele spannende ontwikkeling, Dat uh, we hebben natuurlijk de heimholum Jezus Jezu gehad, hè, dat Jezus uh, niet als de grote vijand van het Jodendom gezien moet worden, maar eigenlijk als een zoon van het Joodse volk. En Boerber heeft dan gezegd, ja met Paulus is de klad erin gekomen, hè. Paulus die uh, wist niet meer wat Emuna was, vertrouwen en die heeft de geloofstellingen van gemaakt Christus. Ja, de nieuwe ontwikkeling ook aan Joodse kant is dat Paulus ook binnen Joods perspectief wordt gezien. En dat in mijn inziens is dat de revolutie die ook heel veel traditionele Paulusbeelden van een theologische Paulus, behoorlijk uh, op losse schroeven zet. Maar op een spannende manier op losse schroeven. Maar goed, we gaan nu even naar René Girard. Bij René Girard is centraal het offer. En nou is het offer nu juist een van de meest complexe religieuze handelingen die bepaald niet eenduidig is. En ik vind het wel van belang om daar even ook godsdienst historisch enigszins aandacht aan te besteden. Want het hindoeïsme kent uitvoerig het offer. In zekere zin is de, de katholieke liturgie ook sacrificieel. Het gaat ook over het offer. De synagoge kent de, de gedachte van het offer. Dan ook wel in uh, transformatie, gebed als offer, aalmoes als offer. Uh, de islam kent het offer, zelfs verbonden met het verhaal van Abraham. Dus het offer is buitengewoon belangrijk. Nou is het typisch raar om het offer heel sterk in het perspectief van geweld te zien, als een soort kanalisering van het geweld. Um, daar kunnen we kritisch over zijn. Zelfs in de Bijbel zien we al dat er is een een uh, oogstoffer, graan, er is een, uh, een zoutoffer, er is een offer van vruchten, dus het heeft veel meer te betekenen dan alleen maar een kanalisering van geweld, dierenoffer als kanalisering van het mensenoffer. Dat is het eerste wat we even moeten bedenken bij offer. Het hindoeïsme kent bijvoorbeeld het vuuroffer en het lijkt daar juist te zijn dat het vuur het centrale element is dat het vuur, dat als een soort goddelijk vuur het offer verteert een tweede aspect van het offer, en dat zeg ik eigenlijk met name voor de misschien wat in de christelijke theologie ingevoerde mensen daarvan wordt vaak, er wordt vaak gezegd, het offer is een soort do-ut-des een koehandel, ik geef wat aan de godheid en ik verwacht gunsten terug als do, ik geef Oet, of dat jij geeft, of dat God uitgeeft. Een misleidende gedachte die uh, ontwikkeld is ook in de, in de Franse etnologie, uh, waar het offer een centrale rol speelt. Uh, maar uh, het is eigenlijk een christelijk theologisch vooroordeel over het offer. Het was natuurlijk verleidelijk om te zeggen, achter de offer is opgeheven, en dat dood, die koerhandel doen we niet meer, want we zijn afhankelijk van genade. Maar ik denk dat we daarmee het offer niet goed begrijpen. Het offer is niet gaven, maar teruggave. De mens ontvangt bijvoorbeeld de oogst en hij geeft als het ware de oogst terug waarmee hij wil zeggen van ik kan wel doen alsof het mijn bezit is, maar het is geschenk. Het is gave. en ik geef als het ware die gaven symbolisch terug aan de gever van alle goeds. En dan snappen we ook waarom het offer vaak een eerste link is. Eerste link van de oogst, die pas pro toto staat voor de hele oogst. He, pas pro toto, een deel voor het geheel. Uh, dit even over het offer als een zeer grote uh, symbolische handeling. En het is denk ik toch precies ook het offer waarom Jonathan Sachs en René Girard elkaar treffen. En het gaat dan ook over de zondebok, Maar hier staan twee bijbelse verhalen centraal. Die we eigenlijk allebei eventjes moeten bezien. Allereerst, ik heb het al genoemd, gaat het over Abraham die zijn zoon moet offeren En die in zijn bereidheid overgave aan God toont. Een buitengewoon controversieel en aanstootgevend verhaal. Een God die een absurd gebod geeft en maar kijkt of er gehoorzaamheid is er zijn dus tal van interpretaties over, ik geloof dat er per week een boek over de Akeda, zo heet het dan hè? dat er per week een boek over verschijnt, Abraham als krankzinnig Abraham als macho die zonder zijn vrouw daarin te kennen zijn zoon gaat offeren, Abraham die een oripaal conflict moet uitvechten enzovoort er is ongelooflijk veel en ook de joodse uitleg en de christelijke uitleg er uh, zijn uitermate uh, uitgebreid in allerlei interpretaties. Uh, belangrijk voor ons is nu dat op het einde van het verhaal, van, hè, dus dat de engel zegt, uh, offer uh, de zoon niet. Ik heb nu gezien dat je godvrezend bent. Kunnen natuurlijk ons afvragen waarom Abraham die engel wel vertrouwt, terwijl hij onderweg weet dat hij uh, misleid wordt. Maar goed, dat, la, maak het niet ingewikkeld. In elk geval, daar is een ram in die struiken en het wordt een substituut. Die ram neemt als het ware de plaats in van het oog. Op. En opeens duikt hij op. Je zou haast kunnen zeggen, misschien was hij wel vanaf het begin van de tijden al bestemd om daar in die struiken op te duiken. En zo het verhaal tot een goed einde te brengen. Hier zouden we ook alweer misschien te kritisch kunnen zijn, dat voor sommige hedendaagse denkers dit helemaal geen goed einde is. Dan zouden ze zeggen: Dit is lood om oud ijzer. Bijvoorbeeld Pieter Singer, de biologisch ethicus, die zegt dat het hele verschil tussen mens en dier. dat is alleen maar bedoeld om de mens een ereplaats te geven. en om een vrijbrief te geven om van alles met dieren te doen. Ik denk dat dat uh, onjuist is. Ik denk eigenlijk dat de Bijbel terecht de mens een aparte plaats geeft. Waarom? Omdat alleen de mens verantwoordelijk kan zijn voor het geheel van de schepping. We kunnen moeilijk tegen koeien zeggen: Deze nu is verantwoordelijk voor. Alhoewel, we weten niet wat koeien loeien onder elkaar, maar laten we toch aannemen dat dit iets speciaal speciaals voor de mens is. De Partij voor de Dieren zal misschien ook niet blij zijn met die vervanging van de mens door een ram. Maar feitelijk volgen wij toch Chirard, die hierin een soort kanalisering ziet van het geweld dat oorspronkelijk een mensenoffer was. Dus een mensenoffer dat als het ware diende om de spanningen binnen de samenleving op te lossen wordt nu getransformeerd tot een dieropvang. Um, om even de actualiteit erbij te halen. Paul Cliteur ziet in dit verhaal van Abraham en Isaac de bron van alle geweld. Ik werd ooit door een journalist opgebeld met de vraag of ik het nieuwe boek van Paul Cliteur wilde bespreken. En toen zei ik, laat me raden, gaat het weer over Abraham en Isaac? En ja hoor, het ging weer over Abraham en Isaac. Met andere woorden... Kliteren heeft kennelijk nooit het verhaal tot het einde gelezen. Want het einde van het verhaal maakt juist heel erg duidelijk dat overgave aan God, dat dat de weg is van Abraham, maar dat die overgave samen kan gaan met een God die volledige humaniteit wil. Die het respect voor de mens centraal stelt. Want de mens is geschapen in Gods beeld en gelijkenis. Nou, dat zijn allemaal zaken die we buitengewoon... Uh, goed moeten benadrukken, willen we niet in een cliché komen, de religie als oorzaak van alle geweld. Saks zegt in dit boek uh, eigenlijk vrij beknopt over Genesis 22, maar het is wel heel mooi wat hij erover zegt. En je ziet meteen hoe Saks hier de onaantastbaarheid van het mensenleven en zeker van kinderen natuurlijk centraal stelt. Hij zegt hier. Daarom onderwerpt God bij het begin van de Joodse geschiedenis Abraham en Sarah aan deze beproevingen. Het lange wachten, de niet vervulde hoop en het vastbinden. Zodat zij en hun nakomelingen nooit kinderen als vanzelfsprekend zouden beschouwen. Ieder kind is een wonder. Door een ouder te zijn, komen we dicht bij God. Levens scheppen door een daad van liefde. Zelfs vandaag de dag is dit een les die de wereld nog niet heeft geleerd. Omwille van de mensheid moet de wereld die les leren, want de tragedie is enorm en de tijd dringt. Goede woorden. Het geweld waar uh, Girard over heeft, dat zou zijn ontstaan door een tweede kernbegrip uit zijn filosofie. We hebben dus de zondebok nu al even gehad, Daar komen natuurlijk nog bij Leviticus op terug. Maar uh, de eerste is de mimesis. En daar heeft Girard een uitermate eenvoudig en daardoor juist briljant inzicht. Hij zegt: Er is geen schaarste waardoor wij rivaliseren en waardoor wij uh, onze begeerten tegen elkaar laten botsen. Hij zegt: Nee, er is eerst begeerte. En die schaarste ontstaat vast door onze begeerte. Ik geef een voorbeeld, ik zal u aanspreken. De bonuscultuur. Stel nou dat dat helemaal in het geheim gebeurt. Hè? Dus je krijgt een bonus, maar niemand weet het en niemand praat over. Dan werkt het niet. Maar stel nou dat ik gelukkig, het is dan niet zo, maar stel nou ik verdien een ton. Ik ben tevreden en gelukkig. Maar nu hoor ik dat mijn collega, die volgens mij zelfs iets minder doet dan ik, die krijgt 120.000, 20 bonus. Ik voel me ongelukkig. En ik stel mijn hele leven in dienst van het ideaal om ook die 20.000 te pakken. Nou, dat is mimesis. En mimesis creëert rivaliteit. En mimesis maakt dus niet duidelijk wat ik nodig heb. Die 20.000 heb ik dat niet nodig. Maar het maakt duidelijk waar mijn rivaliteit vandaan komt. Ik ben dus ongelukkig op het moment dat ik dat hoor, dat mijn collega dat is. En Chirac heeft een briljante uitleg van de laatste van de tien verboden. Daar staat namelijk, jij zult niet begeren het huis van je naaste, de vrouw van je naaste. En dan zegt Chirac: ja maar wacht even, er staat toch al, je zult geen overspel plegen, waarom staat dit er dan op? Nou, hij zegt, de kruk zit hem in je naaste. Het gras van de buurman. Het gaat niet om het algemeen dat het niet mag. Het gaat erom dat je de rivaliteit die je voelt opkomen als iemand die dicht bij jou staat, dat heeft, dat je die rivaliteit leert te onderdrukken. Wat ik ook een prachtig, ik weet niet of je raar daarover schrijft, maar anders doen we dat hier maar even zelf. Wat ik een schitterende idee vind, is dat Adem en Eve in het paradijs waren omringd door vruchtbomen. Dat was helemaal vol. En doordat die slang, symbolisch natuurlijk, spreekt over die ene vrucht, vertelt de Bijbel opeens van die vrucht was zeer aantrekkelijk om te zien. Prachtig van enzovoort. Dus die ene vrucht, wat haast een, een, een, een humoristisch iets is, ten midden van die honden, de vruchtboom, dat wordt opeens datgene wat de mens begeert. Dus hier zien we dat de begeerte opgewekt wordt door de mimesis en door hetgeen de slang vertelt. Nou, die mimesis, dat is eigenlijk... Uh, ja, zeg maar het instrumentarium waardoor Chirard of het nou Griekse tragedies zijn of moderne politieke conflicten. Uh, ik, ik zat gisteravond nog even te kijken naar een beetje romantisch kostuumdrama Sanditon. En daar zie je voortdurend Sirardiaanse uh, elementen van de een is verliefd op de ander, maar de ander is weer verliefd op iemand anders. En dan krijgen die twee weer rivaliteit en je ziet het overal. Sachs is buitengewoon onder de indruk van dat idee van uh, Girard. En uh, die, uh, die prikkel die de begeerte opwekt, uh, ja, het neoliberalisme heeft eigenlijk altijd al gezegd dat financiële prikkels nodig zijn, maar ik denk dat we dat breder uh, kunnen zien. Ik denk dat niet alleen het financiële de begeerte opwekt, ik denk ook dat publieke erkenning begeerte kan opwekken. Hè? Dus de erkenning die een ander krijgt, die wekt mijn begeerte op. Uh, natuurlijk, wij theologen zeggen dan, ja, en daarmee is het doel van het handelen, misschien wel een ander helpen, is volledig buiten zicht geraakt. Dus ons doel van het handelen, het zuivere doel, dat bereiken we misschien niet. is altijd gemengd ook met ambitie enzovoort. En misschien moeten we ook zeggen, een beetje van die rivaliteit is zelfs nodig om een samenleving te creëren. Maar te veel creëert geweld. En geweld roept om een zondebok. Onder buitenstaande die beschuldigd moet worden. en die gedood wordt. en daarmee het geweld kanaliseert. Kan het slachtoffer. Hè, dat woord slachtoffer is in dit geval natuurlijk heel uh, symbolisch. Maar Sachs gebruikt dat op verschillende manieren. en daar moeten we wel even op letten. Hij zegt dus. Met Girard. er is geweld in de samenleving en er wordt een zondebok gezocht. En die wordt onvrijwillig aangewezen, dat is belangrijk, onvrijwillig en gedood. Dat is zoals Chirard het ook vertelt. Maar Sachs maakt het complexer. Hij zegt ook, er is ook een slachtofferrol die door de agressor wordt aangenomen. De agressor beschouwt zichzelf als slachtoffer. Als degene die voortdurend tekort gedaan wordt. Als degene die recht heeft op uh, genoegdoening. Hij geeft een voorbeeld. Nazi-Duitsland. Nazi-Duitsland, ondanks alle macht, propageerde zichzelf als slachtoffer van de Joden. En dat doet Sachs in dat boek niet in Gods naam. Dus nu krijgen we een vrij complexe uh, visie dat de stap naar het bedrijven van het kwaad is. Die komt uit het eigen slachtofferschap voor. voort. Niet uit het feitelijk slachtoffer zijn, maar in het jezelf als slachtoffer beschouwen. Daar komt die agressie ook vandaan. En zo ontstaat een, wat Sax noemt, buitengewoon geladen begrip, altruïstisch kwaad. Het kwaad zogenaamd om het goede doel te dienen. En we weten, dat zei Anatole Frans al, er is nog nooit zoveel kwaad aangericht als in naam van het goede. Achterliggend is, en daar heeft Sachs een heel belangrijk punt bij de kop, is een soort moreel dualisme. Een moreel dualisme dat de mensheid verdeelt in licht en duisternis, in goede en kwade, in uitverkorene en verdoemden. En we moeten toegeven dat dualisme is een bedreiging voor elke religie. Sachs weet dat dualisme aan te wijzen in antisemitisme. We zouden zeggen, ja, je kan dan ook aanwijzen de demonisering van Palestijnen door sommigen in Israël. Dat mag je dan ook noemen, daar, maar Saks is daar terughoudend in, dat is wel duidelijk. Misschien omdat hij in de diaspora woont, misschien ook omdat hem dat te machtig is. Maar goed, het zondebok, als, zelf als slachtoffer, als menselijke slachtoffer, was een kanalisering van de He, als je degene die goed uitzien in de Bijbel, kennen het zwaardlied van Lamech, 70 maal 7 maal gebroken en te voort in het begin van Genesis. Dat is bloedbraak en de zondebok is in zekere zin al een kanalisering daarvan. Religie is hier dus de uitlaatklep voor geweld. Door de rieten van het offer wordt een geweldspiraal doorbroken. De zondebok is een buitenstaande. Maar hij mag niet totaal een buitenstaande zijn. Het heeft geen zin om te zeggen ik heb iemand aan de andere kant van de aardbol. En die gaat geofferd worden voor deze samenleving. Dat werkt niet. Dus er moet iemand zijn die vreemd bekend is. Die bekend is en tegelijkertijd een vreemdeling. De buitenstaande krijgt de schuld. En daar herkennen we natuurlijk de complottheorie. En dan... Dat is ook overduidelijk dat het antisemitisme eigenlijk vol staat met dit soort complottheorieën en aanwijzingen van zondebot. Denk bijvoorbeeld aan de protocollen van de wijze van Sion, maar ook hedendaagse complottheorieën, die denk ik voor de meeste van ons te absurd zijn geworden, maar die toch kennelijk mensen een soort opluchting geven dat ze aan kunnen wijzen waar conflicten die ze zelf niet kunnen overzien, toch hun oplossing zouden vinden. He, bijvoorbeeld over corona. Waar allerlei zondebokken worden aangewezen die, nou ja, die mindblowing zijn en die onze fantasie te boven gaan. We zien dus dat een samenleving door conflicten wordt geteisterd en die conflicten zoeken naar een uitweg. Zondebok heeft dus in zekere zin ook al de functie van het onthullen van het geweld in de samenleving. Uh, kritisch uitstapje, wat ik eventjes toch wil doen. Uh, ik heb ooit een artikel over Bernard Lewis geschreven, de grote islamkenner. Maar die had een boek geschreven, Wat ging er fout met de islam? En mijn artikel was, Wat ging er fout met Bernard Lewis? Nou ja, Sach citeert hem. Uh, volgens Lewis zegt hij, zal het antisemitisme, als dat zich vestigt in de bloedbaan van de islam. Een einde maken aan de Arabische en de Joodse hoop. Oké, okay. ik zeg het nog een keer. Het antisemitisme, als zich he, als dat eigen wordt in de islam. trouwens, geëxporteerd uit Europa natuurlijk. Maar dan zal het een einde maken aan de Arabische en de Joodse hoop. En uh, Louis zegt. De open democratie, die de trots is van Israël. zal worden vervuild. door sectarische en etnische discriminatie. Oké. Okay. We hebben hier dus een kritische noot ten aanzien van Israël, wat we natuurlijk wel interessant vinden en belangrijk ook. Maar het wordt meteen geneutraliseerd. Hè? Als er al discriminatie zou zijn in de Israëlische samenleving, dan is volgens Lewis en Sark citeert hem, dan is het het Arabische antisemitisme dat daarvan de oorzaak is. En daarmee kunnen we denk ik het conflict tussen Israël en Palestijnen niet samenvatten. Al gebeurt dat vaak genoeg. Dat gaat niet. Ook hier weer een mechanisme van zonderbok die niet helemaal uh, kan opgaan. Af hoe ernstig ook het antisemitisme ook aan de Arabische zijde kan zijn. En ik ben ervan overtuigd dat, dat antisemitisme de Palestijnse zaak geen enkel goed doet en alleen maar kwaad. Maar we zien hier dus wel hoe het zonderbokmechanisme aanvankelijk in antisemitisme zich ook weer kan verdubbelen. Laten we nu naar de feitelijke scapegoat gaan kijken. Uh, ik, daar heb ik iets nieuws geleerd bij Saks. Het woord scapegoat heb ik er nooit meer nagedacht, maar komt van Escapegoat, ontsnappingsbok. En hiermee, ik heb er al even in mogen kijken, maar het boek zelf nog niet in handen gehad. Het nieuwe boek van Saks over Leviticus. Dat is buitengewoon spannend. Uh, we weten dat Leviticus een minst gelezen boek is. En toch staat middenin dat boek Leviticus. je zult je naasten lief hebben als jezelf. Toch geen onbelangrijke tekst. Nou, het is misschien niet voor iedereen duidelijk en zelfs niet voor Chirac kennend dat er niet één, maar twee bokken zijn. En dat leren we in Leviticus. De ene bok wordt geofferd, de andere gaat de woestijn in. De hoge priester betreedt het heilige der heiligen. De ene bok is voor de Heer, voor God, en de andere bok is voor Azarel. Als het ware, die bok wordt de woestijn gestuurd en neemt de zonden mee van het volk. Sax wijst hier op de transitie van het eenmalige. Uh, Mozes, die bij het Gouden Kalf God om vergeving smeekt, dat was een eenmalige actie, maar is nu tot een jaarlijks ritueel geworden. Van profetisch ziet hij een ontwikkeling naar cultisch, van charisma naar instituut. Zonder. Eh, wij modernen zouden misschien zeggen, ach, wat een verschrikkelijke ontwikkeling, hadden we het charisma nog maar. Zo eenvoudig ligt het niet. Charisma en machtsmisbruik liggen ook weer dicht bij elkaar. Dus het is een soort spanningverhouding tussen twee vormen van de religie. Als er iets is wat Sachs kenmerkt in zijn uitleg, ook bijvoorbeeld van Jacob en Esau, die die ook weten verbinden met de zondebok, dan is het non-dualistisch. Overal waar twee partijen in de Bijbel of twee broers in de Bijbel voorkomen, zal Saks laten zien dat we dit non-dualistisch kunnen lezen. Dat het idee van Ezou als de grote vijand, dat de Bijbel zelf, dat onderuit haalt en laat zien dat er eigenlijk een alle ruimte is voor een broederlijke verhouding. Bijvoorbeeld Jacob en Ezo, dat in het Genesisboek uh, heeft hij daar een niet-dualistische interpretatie over. U weet misschien dat uh, Sarks op een gegeven moment uitlegt dat Jacob uh, het eerstgeboorterecht weer teruggeeft aan Ezo. Een unieke uitleg die hij volgens mij trouwens wel uit een liberaal-Joods commentaar heeft gehaald zonder dat te zeggen. Dat zal een strategie zijn, maar het is een prachtig commentaar. Waarbij dus Jacob en Esau en we zien het ook al bij Isaac en Ismaël, die samen weer aan het graf van hun vader staan. Dat het is niet absoluut vijandschap. Het is een soort schakering waarin uiteindelijk ook verzoening. Ik denk ook aan Joost en zijn broers, waarin verzoening een plaats heeft. Nou is het opmerkelijk dat uh, Saks, uh, de christenen, want ook uh, Jodendom en Christen, daar denkt hij over na, maar hij zegt de christenen. Die zijn Ezou, maar Ezou is eigenlijk een hele goede broer. Um, dat is best fijn, maar het probleem is wel dat christenen zich altijd met Jacob zullen identificeren. En niet met Ezou. Dus daar zie je hoe Sax toch volledig vanuit joods perspectief denkt. En uh, ja toch zo'n christelijke leeswijze... Uh, nou ja, niet bespreekt is ook lastig, want dan krijg je natuurlijk de vraag, ja, als christenen zich met Jacob identificeren, hoe verhoudt ze dat dan tot het jodendom? Ik zou zeggen allebei, maar dat is een ingewikkeld verhaal. Oké, okay. um, we gaan even terug naar die bokken. Uh, en, en u moet zelf maar in het boek lezen hoe Saks uh, die bokken nog weer verbindt met Jacob en Ezo. Dat is een briljant idee, maar in elk geval laat hij zien dat die twee bokken, uh, op elkaar betrokken zijn. En de Bijbel zegt ook al iets heel mysterieus: die bokken moeten identiek zijn. Nou, wie Chirard kent, die weet dat Chirard enorm gefascineerd is door tweelingen en door datgene waardoor de rivaliteit niet lijkt te lukken, omdat het precies symmetrisch is. Nou, hier zien we ook iets. En die ene bok, misschien is het zo dat de, de bok die in de woestijn gestuurd wordt niet een mindere bok mag zijn dat die gelijk moet zijn aan de bok die geofferd wordt. Enfin, hij gaat naar Azazel, die bok in de woestijn. En Azazel, dat is natuurlijk een grote raadsel. Wat is dat eigenlijk? En frappant genoeg, ik heb het een beetje voor u nagekeken. Um, Azazel, Saks geeft drie mogelijkheden. Het is een rotsachtige plek. Of het is een demon, een soort... Satanachtige figuur, of het is Satan zelf. Of Azal, een weggestuurde bok, Azal, dan het werk wordt Azal. Uh, en dan scapegoat, daar hè, komt dan het scapegoat vandaan. Nou, het frappante is, dat vond ik toch wel wat bijzonder, dat deze traditioneel Joodse uitleggingen van Azazel, dat je die weer terugvindt in een heel modern wetenschappelijk boek, dat trouwens op internet te lezen is, duizend bladzijden. Dat heet uh, Dictionary of Demons and Deities, gemaakt door de Utrechtse Universiteit, toen er nog theologie was, mooie tijd. Dictionary of Demons and Deities. Die bespreken alle demonen en alle godennamen enzovoort in de Bijbel. En Azazel geven ze ook deze drie mogelijkheden. Wat is dan de betekenis van dit magische ritueel, een merkwaardige ritueel dat nauwelijks uitgelegd wordt? Nou, Maimonides zegt, het geeft de mensen het opgeluchte gevoel dat ze de zonde achter zich kunnen laten. Uh, ja, dat is natuurlijk een goede uitleg, ook wel een wat rationalistische uitleg en het verwondert ons niet dat er ook nog een diepergaande uitleg is. Namelijk dat grote verzoendag niet alleen de schuld, maar ook de onreinheid wegneemt. De schuld is datgene wat gedaan is en de onreinheid is meer datgene wat aankleeft aan de mens. Uh, wat ook meer met schaamte misschien te maken heeft dan met schuld. En uh, schaamte is, is uh, filosofisch uh, heel anders dan schuld. Schuld kan ik namelijk afleggen. Maar schaamte heeft te maken misschien wel met het naakt zijn. Ik denk aan Adam en Eva. En is eigenlijk datgene wat we niet kunnen afleggen. En we kunnen wel het negeren. Maar feitelijk is schaamte ook een kenmerk van menselijke cultuur. En daarom hebben we kleding. We kunnen dat wel rationaliseren, serialen doen, omdat het anders te koud is. Maar toch, kleding is als het ware een soort universeel. Menselijk iets wat met cultuur en habitus te maken heeft. Schaamte en schuld. Dus het zou in dit licht zouden we kunnen zien dat Yom Kippur uh, dus zowel betrekking heeft op schaamte als op schuld. Een samenkomen van deze beiden. En de schaamte kan niet individueel worden weggenomen, maar vraagt om een collectief ritueel. Dat is de Tahara, de reiniging. Nu komen we geleidelijk aan tot de vraag, uh, we weten nu uh, dat het mechanisme van die zondebok dat dat een kanalisering is van geweld, maar we voelen ons toch onbehagelijk erbij. Ik bedoel dus nu niet dat ritueel in de viticus, wat ga natuurlijk nog niet meer bestaan, maar ik bedoel dat aanwijzen van die zondebok. Namelijk de menselijke zonnebok. Want in wezen hebben we nu de omgekeerde weg afgelegd. Bij Abraham en Isaac ging het van mensen over naar dieren over. Maar Girard suggereert eigenlijk dat het aanwijzen van die zondebok, onvrijwillig dat het om mensen gaat. Dus, al is dat een kanalisering van het geweld, wij zouden toch wel bijzonder graag willen weten hoe je daar van afkomt. En hier komen we bij een punt dat, dat in nogal wat filosofische opstellen eigenlijk genegeerd wordt. En dat misschien ook wel bij Girard behoorlijk aanstootgevend is. Want hij zegt namelijk, dat is wat Christus doet. Christus neemt vrijwillig de plaatsing van het onvrijwillige offer. Dus de zondebok, die als kanalisering van geweld dient, maar tegelijkertijd het geweld zichtbaar maakt. Die zondebok is Christus. En natuurlijk denkt Girard daarbij ook aan de Hebreeënbrief enzovoort. Uh, en hij denkt ook wel aan de gedachte dat ook, uh, het is niet helemaal uh, dat het Oude Testament dat niet zou kennen, want hij zegt, we zien daar ook al dat er geen wraak is, maar dat er vrijsteden zijn, zodat uh, uh, de wraak opgelost kan worden in een rechtspraak. Dat is ook wat Saks sterk benadrukt, um, maar we zitten hier toch met een vraag en ik wil die vraag eigenlijk maar allereerst uh, voor het christendom uh, aan de orde stellen. We kunnen natuurlijk zeggen dat Christus uh, in totale geweldloosheid bereid was om de plaats van de zonnebocht in te nemen, maar wat betekent dat nou voor de christenen? Dus met andere woorden... De, de de prangende vraag is niet: heeft Christus het allemaal gedaan? De prangende vraag is: wat doen christenen? Om een voor de hand liggende, maar ja, pijnlijke uh, zaak aan de orde te stellen, vliegensvlug bij het vroege christendom werd het jodendom de zondebok van de moord op Christus. Niet de Romeinen, die het gedaan hebben natuurlijk, want het kruidt Romein straf, maar een massieve beschuldiging van het jodendom. Dus kennelijk. Was er al iets in die boodschap die voor de eerst christenen nauwelijks te dragen was? En zochten zij naar een nieuwe zondebok, die in dat geval Joden noemt. Nou wil ik niet zeggen dat dat het hele verhaal van het christendom is, maar maak de vraag van hoe gaan christenen nou werkelijk om met die idee van Christus, die vrijwillig de plaats van slachtoffer inneemt en daarmee een einde wil maken aan het geweld. Hoe maakt christenen het geweld? Dat is de eerste vraag. Ik denk dus dat het een echte vraag is. Ik heb er ook wel bepaalde gedachten over. Ik zou bijvoorbeeld de mimesis als nabootsing willen onderscheiden van navolging. Nabootsing en navolging. Maar dat we hier het gevaar hebben dat juist die absolute overgave en geweldloosheid dat die juist nieuwe zondebokken creëert dat houden we vast en daar niet graag laten we in midden zijn. Dan kom ik bij uh, ja, het jodendom. Het is natuurlijk heel frappant dat Saks uh, Girard op de voet volgt. Um, Uiteraard niet in die laatste stap, namelijk dat Christen degene is die de plaats van het slachtoffer heeft ingenomen. Misschien dat Sachs daar privé nog wel een enige begrip voor kan opbrengen, misschien ook niet, maar in elk geval niet iets wat hij in zijn boeken zegt. Um, Sachs benadrukt in het boek Leviticus, misschien moet ik toch, toch even een stukje uitlezen, want anders praten we over dingen die we misschien nog nooit gehoord hebben. Ik lees maar eerst het stukje voor, Leviticus 16. Hè? Um, de beide bokken moet Aaron, de eerste priester zullen we maar zeggen, moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en daar ten overstaan van de Heer moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Adal De bok die door het lot voor de Heer is bestemd moet hij als reinigingsoffer de reinigingsoplaten. Op, de bok voor Azazel moet levend voor de Heer blijven staan om verzoening te bewerken. En daarna de woestijn worden ingestuurd naar Azazel. Ik lees nog even voor wat hij dan met die... Met, want die zondebok interesseert ons het meeste. Die andere bok wordt dus geofferd en het bloed wordt gesprenkeld. Het, dat soort met offerskaan wordt op de verzoeningsdeksel gesprenkeld. Een uitdrukking die ook in de Hebraïe-brieven terugkomt, maar daar gaan we nu even niet verder op in. Even nog dit. Aaron, als hij de verzoeningsrieten heeft opgetrokken aan de heilige ruimte...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 Als we eventjes de, ja laten we zeggen, het moeilijkste van dit ritueel, hè, waar we het gevoel hebben dat het magisch is, als we dat even terzijde laten, dan zien we dus wel een heel aantal belangrijke uh, indicaties die ook voor ons moderne mensen een rol kunnen spelen. En die zeker ook in het jodendom, in de grote bezuwingen, die natuurlijk nog steeds welk jaar gevierd wordt, bij dag, je moet zeggen, een rol spelen. Uh, dat is uh, het uitspreken van de overtredingen, die worden genoemd, het collectieve karakter van het beleid. Het is niet een individuele beroeging, maar het is collectief karakter. Groot verschil is, het is wel heel frappant, als je zowel het Nieuwe Testament als de rabbijnse literatuur leest, dan gaat het voortdurend over omkeer en berouw. Uh, en de Vietje spreekt daar het met geen woord over. En dat wil niet zeggen dat dat geen rol zou spelen, maar kennelijk is het zoiets als, wat geleerden wel eens genoemd hebben, de discovery of the inner self. Dus het innerlijk berouw hebben. Dat is iets wat pas gethematiseerd wordt na de Hebreeuwse Bijbel, als ik het goed zie. Ik zie in elk geval in de hele beschrijving van dit ritueel niet een connotatie van individueel berouw. Wat echter niet wil zeggen dat het een, een loos ritueel is dat alleen maar mechanisch wordt uitgevoerd. He, dus we hebben het ritueel, we hebben het uitspreken, we hebben de bemiddeling van de voorganger, de priester. Wat in zekere zin natuurlijk ook uh, getransformeerd is in de uh, katholieke en in de Ooster-Orthodoxe eredienst. Um, dus we zien een hele aantal elementen die van belang zijn en die misschien ook wel te begrijpen zijn als vormen waarin dat zondebokmechanisme wordt gekanaliseerd. Nou ik denk dat uh, ik hier uh, de vraag zowel voor het christendom als het Jodendom op tafel heb gelegd. Ik denk dus dat het voor beide religies een prangende vraag is dat als we meegaan in het hele idee van de kanalisering van geweld door de zondebok uh, en tegelijkertijd ons realiseren dat we uh, of een ritueel als zodanig eh, niet meer uitvoeren, op welke wijze kunnen we dan zeggen dat eh, Girard eh, niet alleen een zeer problematisch mechanisme laat zien, namelijk het aanwijzen van de zonnebot, maar dat hij ons ook helpt om daar op een humane en een eh, bevrijdende manier mee om te gaan. Ik zou het graag hierbij uh, willen laten en ik laat het nu even aan de voorzitter over om uh, het heft weer in handen te nemen. Uh, ja, uh, bedankt uh, Marcel. Uh, goed, um, dan komen we nu bij het uh, tweede deel waarin we eerst gaan luisteren naar uh, dokter Michael Elias. Een paar woorden ter introductie. Michael Elias is taalkundige, had 30 jaar in taalpraktijk en was voorzitter van de Girard Studiekring. Hij schreef studies over het plathaags, taboe in taal en promoveerde op raadselverhalen. Hij leerde Hebreeuws en zat in het bestuur van Nezamim, een dialoogdorp in Israël, en publiceerde over de rivaliteit tussen Israël en de Palestijnen. Eerder dit jaar verscheen zijn roman Hanesteen over een man die psychotisch werd en daarin zijn verschillende Girardijnse motieven te onderkennen Michel, ik wil jou graag het woord geven nou, Dankjewel Hans en uh, ook jij Marcel voor je mooie en diepzinnige verhaal over René Girard en Jonathan Sacks en over de kwesties, de vele kwesties die je hebt aangehoerd Stof voor vele uren discussie lijkt me maar ik wil in dit kwartier één punt naar voren halen. Uh, wanneer we Mimesis op de wijze van Girard begrijpen als oorsprong van rivaliteit en geweld, van crisis en van de gewelddadige ontladingen, van spanningen op een zondebok, dan stel je in feite aan de orde hoe zowel Jodendom als Christendom omgaan met de vraag hoe die Mimesis te boven te komen is. Nou is er in de theorie van Hirar veel aandacht voor de kwalijke gevolgen van het zondebokmechanisme. Dat begint bij mimesis. Maar ik wil benadrukken dat mimesis, dat nu eenmaal in mensen is ingebakken, niet noodzakelijk kwalijke gevolgen hoeft te hebben. Want goede leermeesters kunnen een inspirerend model zijn voor leerlingen... Die in hun voetsporen treden. We staan op hun schouders als we verder kijken. En ook als een vriend tegen mij zou zeggen: Je moet dat boek van Marcel Poerthuis eens lezen, dan is er niks mis mee als ik hem daarin navolg. in Integendeel. Mimesis kan wel tot rivaliteit leiden, wanneer het begeerde nabij is en vooral ondeelbaar, want dan kan het misgaan. Girard kreeg dat inzicht vanuit de literatuur. Klassiek zijn de voorbeelden van romans waarin een man verliefd wordt op de vrouw van zijn beste vriend. De een kan dan een obstakel worden voor de ander. En de verwikkelingen die volgen kunnen niet alleen leiden tot bittere rivaliteit, jaloezie of moord, maar zich ook verspreiden naar anderen en zelfs tot ontwrichting van een gemeenschap leiden, of tot een Trojaanse oorlog. Vandaar dat tiende gebod waar jij het over had, dat de vier geboden daarvoor eigenlijk overbodig maakt, zegt Girard. En dan is de kwestie, ja, hoe om te gaan met rivaliteit, hoe is dat te boven te komen in Christendom en Jodendom? Nou, nog even afgezien van de vraag of je daar in algemene zin wel een antwoord op kunt geven. En bovendien, ik ben geen theoloog uh, en in zaken Judaica slechts in hebraïsant. Gerard bespreekt in dit verband een passage uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 4, waar Jezus na 40 dagen vasten. In de woestijn op de proef wordt gesteld door de duivel die hem verschillende begeerlijke zaken voorhoudt. Maar op geen enkele verlokking gaat hij in. Driemaal zegt hij, er ja, staat geschreven verwijzend naar de autonomium. Hij kiest voor het niet begeren, dat wil zeggen voor het doen van de wil van zijn hemelse vader, afzien van mimetische rivaliteit. Over de imitatio Christi, de navolging van Christus, schrijft Girard in zijn boek Ik zie Satan vallen als een bliksem. Dat Jezus ons niet als een narcist uitnodigt om in zijn voetstappen te treden, maar dat juist doet om ons van de mimetische naijver af te helpen. Het gaat er niet om jezelf te zijn, maar om beeld te worden van God. Dit in tegenstelling tot moderne goeroes schrijft Girard smalend. Valse modellen van zelfgenoegzaamheid en onkwetsbaarheid die hun leerlingen aanzetten in hen de grote mens na te volgen die niemand navolgt. Dat lijkt een paradox. Volgen wij belangeloos het goddelijke na, dan zal het afglijden in de competitiegeest ons bespaard blijven. Zoals geschreven staat in het befaamde 13e hoofdstuk van de brief de liefde is niet afgunstig. Een paar opmerkingen over wat seks van Girard vindt. Na de publicatie van dat boek dat jij ook noemde, Marcel Not in God's Name, in 2015, verschenen er verschillende interviews met seks. Een ervan stond in de Huffington Post en daarin verwees de Britse rabbijn naar René Girard, die vier dagen eerder was overleden. Hij zei, ik was bezig met het onderzoeken van menselijk geweld, de wortels daarvan. En toen concludeerde ik dat de twee mensen die daar in de 20e eeuw de meest scherpzinnige inzichten over hadden, Sigmund Freud en René Girard waren. Girard's boek Violence and the Secret was een zeer profetisch boek. Wat maakt dat seks dit boek als profetisch bestempelde en het op veel plaatsen van. Niet in godsnaam, gebruikte om de Joodse traditie, van waaruit hij schreef, te verrijken met inzichten uit de mimetische theorie. Er zijn in de Verenigde Staten enkele andere Joodse wetenschappers die raar een eigen tijdse profeet hebben genoemd. Sandor Goodhart bijvoorbeeld in zijn boek The Prophetic Law. Dat gaat over de verhouding. Tussen Girard en het Jodendom in relatie tot de literatuur en ethiek. En dat is interessant, omdat René Girard teksten uit de nacht weliswaar met zijn bekende mimetische bril opleest, maar toch altijd vanuit zijn eigen katholieke traditie, waarin hij de uniciteit van het passieverhaal laat zien, dat Jezus beschrijft als een ten onrechte veroordeelde. Zoals dat nog niet eerder was gedaan. Daarmee heeft de kruising het beschermende systeem van de zondebok, waarin we alle spanningen op één iemand ontladen, definitief vernietigd, zegt hij. Maar Goethard benadrukt dat je met deze kennis de mimetische theorie vervolgens heel goed kunt gebruiken, zonder een traditioneel, christologische invalshoek wat Gerard zelf ook al had gedaan bij zijn exegese van het bijbelboek Job teksten uit de nacht en de evangelie zijn te lezen als waarheden die het sacrificiële articuleren en dat is geen zin verwisselbaar met een christelijke ethische positie of met enige andere religieus gestructureerde ethische positie. Nou, uh, terug naar Jonathan Sex. Ik was hem voor het eerst in Tel Aviv. April 2000, toen El Al de vliegreizen naar Amsterdam had geannuleerd, wegens een aswolk die een IJslandse vulkaan had uitgebraakt en wij vastzaten in een hotel bij Bograsov Beach. The Dignity of Difference. Later in het Nederlands vertaald als leven met verschil. Ik had het van een vriendin gekregen en de lectuur ervan onder een parasol aan de blauwe Mediterranee gaf mij veel hoop. Niet alleen door de scherpzinnige analyse die seks gaf van de tijd die na de aanslag op de Twin Towers was gebroken, maar ook door de optimistische toonzetting. We kunnen ons bevrijden van de gewelddadige dynamiek van wraak en vergelding als we ons realiseren wie we eigenlijk zijn in relatie tot de anderen. In het voorwoord van dit boek onderstreepte ik nog niet bekend met de herziening die seks in de tweede druk had aangebracht. Uh, we moeten leren om onszelf verrijkt te voelen door verschil, niet bedreigd. En in de proloog trof me het tegengift voor geweld is conversatie, onze angsten uitspreken en luisteren naar die van anderen en in dat delen van kwetsbaarheid een ontstaan van hoop ontdekken. Nou, dat laatste sloot goed aan bij het werk dat wij als bestuursleden deden voor Nes Amim. Dat zich had ontwikkeld tot een dialoogdorp in Galilea, waar we ons vanuit christelijke en ook wel seculaire tradities verdiepten in het Jodendom. En ter plekke ontmoetingen organiseerden tussen bevolkingsgroepen die, laat ik het zeggen, uh, formuleren in de Israëlische samenleving niet zo gemakkelijk met elkaar converseren hoe krijg je het voor elkaar die dignity of difference te realiseren zonder dat men meteen tegenover elkaar staat toch voeg ik mij, mij verschillende pagina's in dat boek af vooral als het erom om gaat de clash of civilizations te voorkomen waarom doet seks niets met het werk van René Girard te meer omdat hij de voor- en nadelen van competitie en jaloezie aan de orde stelt. En die verbindt met de jetze hara de kwade aandrift. Er zijn zoveel raakpunten, dacht ik, daar aan het strand. Maar je zei het al, Marcel, in zijn uitleg van Leviticus, het boek dat vandaag in de Nederlandse vertaling bij Scandalon verschijnt en dat men ook ter Brink dadelijk in ontvangst mag nemen daar is dat veranderd. En bij dat andere boek, Not in God's Name, 2015, kwam er in de hoofdstukken The Scapegoat and Sibling Rivalry, uitgebreid aandacht voor de mimetische theorie. Je gaf daar al enkele voorbeelden van Marcel. Saks schreef wat Hans citeerde, Girard heeft de gebruikelijke wijsheid over religie omgedraaid. Het is niet zo dat religie geweld voortbrengt, maar omgekeerd geweld brengt religie voort. Vroeger gemeenschappen zijn hun conflicten gaan oplossen door het interne geweld naar buiten te richten. Ze deden zodat de strijdenden het gevoel hadden dat gerechtigheid was geschied. Wat mij fascineerde was dat seks toewerkt naar een nieuwe opvatting van wat religie nu eindelijk is de 21e eeuw laat ons achter met een maximum aan keus en een minimum aan betekenis wat secularisten vergaten was dat de mens een betekeniszoekend dier is en als er één ding is dat grote instituties van de moderne wereld anders dan religie niet doen, is dat betekenis verschaffen. Wie ben ik? Waarom ben ik er? Hoe moet ik leven? In dit coronajaar zijn die vragen weer hoogst actueel. En we lezen in de volkskrant, in trouw en recent ook in de NRC lange lappen tekst over de zin van het leven. Wat overstijgt onze verschillen? En veel dolenden. Zoeken in de huidige crisis naar zondebokken. Maar dat is een ander verhaal. Nou, not in God's name. Ik vond het een geniaal boek. Wat mij vooral boeide, was dat seks voor het vermijden van de cyclus mimesis, rivaliteit, geweld, teksten uit Genesis gebruikte om te laten zien ja, waar begint het nou allemaal mee? Teksten die tevens een oplossing aanrijken als je ze goed. Interpreteert. Zo wijst hij in dat verhaal dat je noemde eh, van Ezo en Jacob niet alleen op de mimetische begeerte, Ja, Jacob wil Ezo zijn, de rivaliteit, de verzoening tussen de Bijbelse broers, maar daarvan ook op de verhoudingen tussen jodendom, christendom en islam. Hij ontstijgt daarbij, en dat vond ik wel sterk, het gebruikelijke schema, Jacob goed, Ezo slecht. Dat heeft de Midrash er uit educatieve overwegingen van gemaakt, schrijft hij. Maar dat is niet het genuanceerde beeld dat de Torah schrijft. Nog één opmerking, tenslotte, bij de vraag hoe seks tegen rivaliteit in de Joodse traditie aankijkt. Helemaal niet negatief. Competitie maakt energie en creativiteit vrij, schrijft hij. Jaloezie onder wetenschappers doet wijsheid groeien. Maar daaronder ligt de gedachte dat wij onze rivaliteit en disciplinerend onverstoorbare Torah moeten blijven leren. Want die is te groot om door één iemand in bezit genomen te kunnen worden. Zoals Tamara Benima schreef: lernen versterkt het zelfvertrouwen, scherpt het verstand... Is tijdverdrijf op hoog niveau, helpt je aan het toekomstvisie en een bijzonder verleden. Ik dank u. Ja, hartelijk dank, uh, Michael. Um, een mooie respons. Um, even kijken, ja, we... Marcel, wil jij daar nog op reageren of zullen we meteen doorgaan naar de vragen? Uh, bedoel je de vragen in de chat? Ja, nou, ja, er is inderdaad een, een, een vraag is over vergeving. Mm -hmm. um, je, zei, je noemde zelf schuld en schaamte wegnemen. Uh, de vraag is, van als Jezus zegt, zijn apostel ook de macht geeft om zonde te vergeven, of dat niet meer is, nog dan schuld en schaamte, of niet de zonde zelf wegnemen is. Dus de rivaliteit wegnemen enzovoort. Um, ja maar dat lijkt me nou juist een, een, een riskante gedachte want dat bedoel ik eigenlijk met die uh, absolute geweldloosheid en die absolute zonderloosheid die is totaal oncontroleerbaar en het is ook totaal onbereikbaar dus dan is de verleiding groot om te zeggen we worden met zo'n ideaal opgeschreven als christenen laten we er maar niet aan beginnen laten we in plaats daarvan maar een, een paar uh, zondebokken uh, en dus die, die totale uh, radicaliteit, die, die zie ik ook niet. Ik zie, uh, en ik, ik, eerlijk gezegd vind ik dat de huidige pauze het wel aardig zegt. Het gaat niet om perfecte mensen, het gaat juist om mensen die geholpen worden om, om het goede leven te zoeken met erkenning van ook hun beperktheid en van hun fouten. Maar als je dat niet doet. He, als je dus vanuit eigen perfectie denkt te kunnen werken, dan ben je onverdraaglijk voor ieder ander, ook voor je eigen kinderen bijvoorbeeld. Er is niks over vervelend dat een perfecte ouder. En uh, dat creëert volgens mij zelf weer geweld. En ik kom hier bij één aardige anekdote die inmiddels ook wel in filosofische kring wat verder is gekomen. Maar dat is dus... Uh, kijk, wij hebben vier kinderen en de laatste twee zijn tweeling, twee meisjes. En uh, toen wij op Vlieland waren, waren ze een jaar of vijf, nu zijn er grote meiden. En wij lopen dus die, ja, dat duin op en dan de, daarachter ligt die vlieghorst, een immense zandvlakte. En wij kwamen daar dus aan en waren allemaal even stil, hetzelfde meisjes, waren even helemaal onder de indruk. Tot op een gegeven moment rente één naar een heuveltje en zegt dit is mijn heuveltje. En die andere zegt nee, de mijne. En dat gaf mij eigenlijk twee dingen in. Op de eerste plaats van, rivaliteit heeft niet met schaarste te maken. Want ze creëren eigenlijk de schaarste door te zeggen, dit is mijn heugeltje. Waar. Een immense zandplaat van kilometer. Maar het tweede is, en dat geeft mij ook wel te denken, en daar doelde Miguel ook wel een beetje op, het schept wel orde. Je weet wel weer een beetje van wat, wat ik eigenlijk wil. Als ik dus die rivaliteit helemaal zou uitschakelen, euh, ja, dan is het dus de vraag: wat wil ik eigenlijk? Dus ik worstel een beetje met het idee van kunnen wij op een niet-duale manier toch een soort goede strijd voeren? Zoals Paulus van zegt. Hè? Ik bedoel, met niet-duaal. Ik kom juist in interreligieuze dialoog heel vaak tegen van: euh, dit is mijn religie en die andere is minder. Dan denk ik, van, als je dat er nou eens aflaat, als je gewoon zegt van hier sta ik voor, zonder de noodzaak om de ander de grond in te duwen. Dat is misschien sterker als identiteit, dan dat je dat altijd maar nodig hebt, dat ander de grond in te duwen. Dus het is aan de ene kant wel een goede strijd voeren, wat je eigen identiteit betreft, maar zonder ten koste van de ander. Nou, daar speel ik een beetje mee dat dat misschien toch mogelijk is. Ik wil er nog wel iets zeggen, Marcel, over dat punt wat je noemde. Ik moest eraan denken toen je dat verhaal vertelde over je kinderen en dat zandheuveltje. Je had het in jouw verhaal ook over die bonuscultuur. Want jij wil graag ook die 120.000 binnenhalen. Dat geef ik. Ik vind het altijd zo mooi dat er zo'n eufemisme voor is in onze huidige uh, uh, samenleving, je hebt dikwijls uh, van die uh, top uh, mensen die worden geïnterviewd en die zeggen uh, dan altijd ter verdediging van het feit dat ze, en dan gaat het niet om 120.000 voor, maar om 15 miljoen of zoiets Dat is nog veel. Meer. Mind blown uh, dat, is marktconform. dat is marktconform Maar marktconform dat betekent gewoon uh, dat ik kijk naar iemand anders die nog iets meer heeft ja. Ik, heb, ik vind het altijd erg mooi, Girard schrijft in een van zijn uh, geschriften, dat het woord speculeren, wat op de beurs zo, uh, natuurlijk zo gangbaar is, dat daar zit het woord speculum in. Dat spiegel betekent. Je kijkt mm -hmm. altijd wat je denkt dat iets waard zou kunnen zijn. En op basis daarvan uh, ja, heb je, uh, schat je in uh, hoe je je moet gedragen op de beurs. Mm -hmm. ja. Ja. Het tweede waar ik nog. Je had het net over. Dat noem je, je even, de eigen perfectie hè, waar mensen vaak van uitgaan. Ik vind een heel mooi citaat, ik ken het niet weg in dat uh, respons wat ik net uh, heb gegeven, maar ik had even opgeschreven. Het is een citaat uit uh, Ashwek Kloesific, een van de laatste boeken van Zira. Battling to the End, zo is het vertaald. En uh, die tekst luidt, een zondebok hebben betekent... En dan is het, gaat het niet om die eh, zondebok uit Leviticus hoor, maar laat ik zeggen, de, de courante betekenis daarvan in onze huidige samenleving. Een zondebok hebben betekent niet weten dat je er een hebt. En leren dat je een zondebok hebt, betekent hem voorgoed verliezen en jezelf blootstellen aan mimetische conflicten zonder dat je weet wat voor oplossing er is. Nou, dat vond ik wel een mooie uitspraak, dacht u. Ik, ik misschien ja. dan nu nog eventjes kwijt. Uh, Oké, okay, nee, dan uh, uh, wil ik nu eigenlijk even aan Joachim Duindam het woord geven. Die een vraag had gesteld. Kan hij ook even op de camera komen? Ja. Uh, als hij het wel fijn vindt om ook de camera te openen, dan kan dat. Of op het geluid. Het geluid is dat... Ik, heb, uh, ik ben, ik ben geunmute, maar ik zie nog geen camera. Uh, ben, kun je me even staan, Han? Ja, ja. Spreek ja. maar, uh, Joachim. Uh, nou kun je jezelf en omnieten en de camera gebruiken. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Ja, daar ben je. Hi Joachim. Hallo, Michael. Ja. Hey, ik wil even, doorgaan, even aanknopen bij het voorbeeld dat Marcel gaf van die twee dochters van hem op, dat, uh, in die, op die zandvlakte in, uh, op Vlieland. In mijn herinnering waren die meisjes toen zeven jaar oud, althans zo heb ik het verhaal uh, van Marcel begrepen, uh, Misschien misschien uh, die leeftijd niet meer goed. Het, het voorbeeld maakt, maakt nog iets anders duidelijk. Het maakt inderdaad duidelijk dat uh, mimetische begeerte niet zelf door de schaarste komt, maar in de zekere zin de schaarste creëert, want in die oneindige zak, zandvlakte... Was er helemaal geen schaarste. En toch ontstond die schaarste doordat één van die twee meisjes zei bij één heuveltje: Deze is van mij. Maar het, een ander ding wat het duidelijk maakt, is dat eigenlijk dat begeren van het ene heuveltje en daarmee het uitsluiten van die ander voor het ene heuveltje, in feite de, het begin van het, van het uitsluitingsmechanisme, van het zonnebroekmechanisme is. Want door dat ene heuveltje te claimen, wordt die ander uh, eigenlijk uitgesloten. En dat is, tussen twee meisjes is dat nogal te overzien, maar als dat in een club gebeurt of in een gemeenschap gebeurt, heb je hier heel snel de zondebok die trouwens volgens mij uit het eigen midden komt en niet zozeer aan het staat, is staat, is De zondebok komt uit de eigen gelederen. Dat onderscheidt de zonnebroek ook van de vijand, denk ik. Maar even door op het voorbeeld van die heuveltjes. Ik, vind, ik heb het altijd lastig gevonden, die medische begeerte en het zonneboekmechanisme, die twee kernstukken van, van Girard. Wat is het logische verband daartussen? Kijk, historisch klopt het helemaal wat Girard zegt, en in alle literatuur getuigt daarvan. Maar wat is het innerlijke of het logische verband? Wel nu, het voorbeeld van Marcel laat het begin van zo'n logisch verband zien. Namelijk, door dat ene heuveltje te claimen, uh, sluit je de andere uit. En als dat uitsluit vervolgens ook zelf mimetisch wordt, heb je de zondeboog. Ja, uh, ja, dat komt ook doordat dat heuveltje natuurlijk niet deelbaar is, want het gaat om specifiek dat, de, dat heuveltje. Jazeker, dat, dat wordt interessant, het heuveltje, doordat die ene dat begeerde. Ja, de... Laten we zeggen, nu zijn we dus inderdaad op dat niveau van uh, het zondebokmechanisme en de onthulling daarvan, wat natuurlijk al halverwege uh, hulp is. Want als je weet hoe het werkt, dat scheelt al. Uh, Michiel zei terecht van, uh, als je niet weet hoe het zondebokmechanisme werkt, dan zit je erin. Maar als je het weet, dan ben je er al hard los van. Maar toch hou je de vraag van, hoe overwin je dit? Ja. En uh, ik zou een theologisch antwoord kunnen geven, wat ik denk volgens mij is dat wat het christendom zou zeggen, maar dan is het de vraag, hoe leef je dat? Ik denk dus dat uh, de zondebok, die, hè, die de christen die de plaats ingenomen heeft van de zondebok, was niet een eenmalig gebeuren. Ik denk dat we geconfronteerd worden met het feit dat op het moment dat iemand uitgestoten wordt, dan is daar op een verborgen manier Christus aanwezig. Hmm. Dus het is een hele ja, kruikzinnige idee eigenlijk dat voortdurend Christus juist daar is waar we hem niet verwachten, namelijk als uitgestoten, als degene die niet in de kring zit en degene die niet voorop zit. Hmm. Ik denk dat daar op die manier, maar vraag vraagt natuurlijk hoe ga je dat leven, want dat betekent dus dat je... Enige weg om christen te zijn is je voortdurend solidariseren met degene die er niet bij hoort. Uh, ja. uh, Girard uh, die schrijft, als ik het me goed herinner, uh, ergens het, het feit dat we dit überhaupt kunnen vatten, dat we erover kunnen praten in termen van zonnebokken, dat we kunnen zien. Uh, dat uh, er mensen zijn die momenteel Hugo de Jonge proberen te zondebokken omdat hij niet goed optreedt in deze crisistijd dat wij dat überhaupt kunnen denken en daar op die manier over kunnen praten dat danken wij aan de joodse en aan de christelijke traditie want anders zouden we dat besef helemaal niet hebben want er is geen andere cultuur waarin uh, uh, überhaupt iemand die uh, buitengesloten werd of iemand die gezonder werd uh, als zodanig herkend werd dat, dat, dat was gewoon zo in de cultuur inbegrepen van archaïsche godsdiensten was helemaal niet aan de orde dat je daarover zou kunnen praten in die termen hm. ja. Uh, ja misschien even daarop doorgaand want uh... Heeft te maken met onthulling en verhulling. En ik hoorde, als ik het goed heb, Marcel een paar keer zeggen. dat het zondebokmechanisme onthult het geweld van de samenleving. Uh, maar ik denk, bij Girard, die zou het denk ik net andersom zeggen. Het zondebokmechanisme verhult het geweld. Uh, want, het geweld van de, want de samenleving blijft buitenschot. Uh, de zondebok is fout. Uh, dus de, de samenleving. die doet het met goed geweten. die is er niet van bewust van. Dus er wordt helemaal niks onthuld. Um, maar wel inderdaad, hè, zoals, zoals je ook net zei, hè, van, um, op het moment dat dat slachtoffer zichzelf vrijwillig aanbiedt, ja, precies. dan is er sprake van onthulling. Ja. Um, en dat onthulling, onthulling is een, daar zegt ze ook over, is een heel moeizaam historisch proces. Hè. Dat, dat is niet van, van oké, okay, dat weten we nu en nu gaan we dit nu toepassen. Uh, dat is inderdaad, ik, dat sluit denk ik aan bij wat je net zei in het antwoord. Van dat juist in, de, in al die processen van uitsluiting, dat daardoor langzamerhand in de loop der eeuwen, we zijn nu 20 eeuw verder, um, dat, dat zondebokmechanisme onthuld wordt en wij dus steeds meer van onszelf bewust worden dat we zondebokken maken. Um, maar mijn vraag is eigenlijk meer concreet van hoe zie jij de rol van openbaring ook in onthulling? Nou ja, dus het is inderdaad zo dat wat ik bedoelde met zonder dat is het op het moment dat iemand zich daarmee identificeert, dan wordt het onthuld dat dat een mechanisme van geweld is. Dus dat is zeker zo. Het is ook wel interessant dat wat Michal net zei over dat alleen het Jodendom en Christendom dat hebben. Dat gaat geweldig tegen ons gevoel voor relativisme in. Hè? Ja. Ik denk van ho, ho, ho, wat zullen we nu krijgen? Dan heb je die arrogante theologen weer. Niet gelijk, ze hebben de theoloog, maar toch, hè, dat, dat, dat merk ik bij, zelfs bij mezelf. dat ik, oh, Wacht even, er zijn nog meer culturen. Hè? Nee, het is niet woke. Het is heel frappant hè? Dat, dat, dat dat zo bij ons werkt, dat we die, daar eigenlijk niet mee uit de voeten kunnen met zo'n exclusieve claim. Uh, en uh, om op de vraag van openbaring in te gaan, ik vermoed, maar misschien dat Rabijn Vendringt uh, daar nog niet over zo zou kunnen zeggen, maar ik vermoed dat voor het jodendom het juist de Torah is die, uh, de tora is die uh, als het ware het tegengift tegen het zondeboogmechanisme. Of het ritueel, het ritueel is misschien wel van grote gezondag. Dat is natuurlijk een andere schok. We dachten dat nou, uh, religie heeft wel ethisch leuke ideeën, maar rituelen, dat is wel een hele oude koek. Ja. En nou zou dus uitgerekend het ritueel het tegengif uh, bevatten. Ik moet heel even dus echt naartoe lopen. Moment. Het <lacht> oh. <lacht> <lacht> is, is wel een harde bel hoor. <lacht> je, je kunt nog vragen inleveren in de chat als je wilt. blijft um, hartstikke. <lacht> Interessant wel het punt wat je maakte, Hans, over het verhullen en, en het onthullen, inderdaad. Ik dacht dat toen Marcel uh, het had over de, de vrijwillige keuze voor het slachtofferschap, dat hij ook zou doelen op de hedendaagse betekenis, in feite de, de hoge status van het slachtoffer. Hè? Dat mensen die de, in die slachtofferrol gaan zitten, juist om daar zeg maar, gezag aan te ontlenen of, of, of een soort van morele superioriteit aan te ontlenen. Dus de slachtofferrol is gewoon populair in onze mediacultuur. Maar dat is wat anders dan wat jij bedoelde Marcel. Het, uh, ja, maar het... dat, is, dat is een heel belangrijk punt ook bij uh, Saks. Dat is dus het voorbeeld dat hij aanhaalde van ja, Nazi-Duitsland, die zich voortdurend als slachtoffer presenteert van Joodse samenzweringen. Mm -hmm. Ja, dat is een heel verwarrend en, en uh, wel uitermate belangrijke vorm van slachtofferschap, die natuurlijk alleen maar geweld produceert. Ja. Waarschijnlijk omdat het een imaginair slachtoffer is. Er is helemaal het, geen slachtoffer. Nee, maar dat is in feite een soort perverse omkering, hè, waar je nou Ja. Op... ja. Wat, ik, wat ik bedoel is meer dat, we, dat in onze mediacultuur vandaag slachtoffers uh, elkaar verdringen voor de tv of voor de camera om, uh, om, ja, om daar een zekere staats aan te ontleven. Ja. Ja, hele... ja, wat je zegt, dat verdringen, dat is paradoxaal, want dat is ook ja. die medische scheids... ja, Precies. Dat, ja. dat we vervolgens daar weer over gaan uh, uh, rivaliseren. Ja. Ja, maar dat een slachtofferschap dus kennelijk zo uh, statusverhogend is of, of, of, of aanzien geeft of, of erkenning, ik weet niet hoe je het precies moet, moet duiden, dat, uh, dat mensen maar, heel, maar al te graag zichzelf als een slachtoffer presenteren. Ik denk ook dat uh, als je je afzet tegen anderen, anderen kleiner maakt, dat je daar uh, op de een of andere manier... Uh, denkt dat je daar positiever uitkomt. Een mens heeft kennelijk altijd iets nodig om je, om je te, te, te relatie met de ander te hebben, de ander te kleineren, zodat je zelf beter wordt. En, en als ik dat in dit gezelschap mag zeggen, het begin van het christendom, is natuurlijk ook, ik vergelijk het altijd met een puber, uh, men begon net en moest zich afzetten tegen de moeder. Een hele hoop incidenten en, en, en, en problemen en oorlogen om maar te laten blijken wij zijn beter dan zij eh, ik ga het huis nu uit want ik ben volwassen geworden en eh, dat gaat soms wel met ruzie en toestanden Terwijl men dan later ook wel weer bij elkaar komt en eh, pa en moe wel bij het huwelijk zijn en goede grootouders zijn maar eh, het is vaak een afzetten tegen ook ja zeker Ja. Um... Ja, inderdaad. En de andere, dus ja. een scapegoat maken ook. Ja. Sorry. Ja, ja. Die, uh, het, het innemen van die slachtofferrol, dat is, uh, zoals Joachim zegt, dat, dat lijkt populair. Heeft misschien te maken ook met die joods-christelijke Joods -christelijke boodschap. Um, op het moment dat het betekent dat anderen is tot tot zondebok worden gemaakt, daardoor. Um, ja, wat is dan de remedie? Um, ja, misschien mag ik, mag ik een, een moeilijke vraag aan de rabijn stellen. Um, dat is niet om een jijbak te maken hoor, maar het is toch wel zo dat als we de, de politiek in Israël bekijken, dat uh, bijvoorbeeld Netanjahu zich bijzonder graag in een slachtofferrol manoeuvreert. He, dus slachtoffer van ik weet niet wat, en van de hele Arabische wereld. En, en, en omringd door dictators, en enige democratie en al dat soort dingen. Dus als je los van de hele politieke constellatie, is, is laten we zeggen, het daar graag slachtoffer willen zijn om op die manier uh, begrip te kweken. Het is wel ingebakken. Het is natuurlijk over een vier. Als je kijkt naar. Als ik het zo mag zeggen, de Palestijnen, dan zitten zij ook in een slachtofferschap waar ze eigenlijk ook niet altijd in hoeven te zitten. Um, om maar uh, uh, uh, solidariteit te krijgen, waardoor men zich ook afzet tegen Israël. Want kijk eens wat voor vreselijke dingen ze doen tegen de Palestijnen. Dat een heleboel, uh, kijk even naar Nesamim. Uh, een heleboel mogelijkheden zijn... Om wel met elkaar in vrede en harmonie uh, overweg te kunnen. Maar het negatieve, het, het blemen van elkaar, dat wordt, dat wordt uitgelicht, dat wordt groter gemaakt. Um, en wat is niet het mooiste, roep ik altijd, als Israël en de Palestijnen gewoon lekker in die Gazastrook mooie toeristische projecten gaan bouwen. Ja. En weet je, het, het positieve van elkaar zien, positieve opzoeken in plaats van de ander blemen voor het een of voor het ander. En ja, Netanjahu maakt zich daar ook uh, schuldig aan. Zoals bijna alle leiders daar. Mm -hmm. Nou, ik denk wat je zegt is vrij sterk ook dat... aan de ene kant zou je zeggen dat de haanvikken aan beide kanten... scherp tegenover elkaar staan, maar aan de andere kant versterken ze elkaar ook... in hun rol. Ja. Ja, cool. ik vind dat, is, dat is denk ik het, het dilemma daar. Dat dat, dat, dat overstijgen van het dualisme, dat lukt ze aan geen van beide kanten. Maar wat nou bijzonder is, dat onder Begging, die toch ook wel een havik was, en onder Netanyahu, alle mogelijke vredesakkoorden zijn met voor, voor, de, de, daarvoor vijandige regeringen. Dat is heel bijzonder. Waarom niet onder, onder veel mildere leiders? Dat is gek. Ja, vrede sluit je niet met duiven, maar met havikken. En met het. de vijanden, ja. dat is ja, Maar het tweede is, ik denk dat je bij al dit soort manoeuvres ook moet vragen, wat vinden de Palestijnen ervan? En die voelen natuurlijk bij die, eh, opeens die onverwachte vredesbespreking met de Arabische landen, voelen zich nog meer in de kou staan dan ze al deden. Want er zijn weinig Arabische landen die echt met de Palestijnen bezig zijn. Ja, ik vind het meest opmerkelijk in dit geval altijd dat de twee partijen in een aantal opzichten zo op elkaar gaan lijken. Ja. Zelfs het duidingskader uh, van elkaar overnemen. Ik bedoel, het is toch wel heel erg opmerkelijk dat Palestijnen, tenminste sommigen ervan, uh, durven zeggen, wij hebben ook een Holocaust meegemaakt. Ja. En dat je ziet dat uh, omgekeerd. Joodse kolonisten praktijken overnemen, terroristische praktijken, die vroeger alleen maar aan Palestijnen werden toegekend. In die mimetische theorie is het altijd zo dat er gezegd wordt, ja de tegenstanders die denken dat ze heel anders zijn, maar naarmate het conflict zich verhevigt, beginnen ze steeds meer op elkaar te lijken. Dat vind ik wel fascinerend, moet ik zeggen. Hmm. En droevig. Nou ja, geweld lokt, lokt ander geweld uit. En het is juist het mooie... Als je, als je daar... iets tegen kunt doen, door je niet... te laten... Uh, niet uit je tent te laak, laten lokken door dat... geweld, maar door het met... Uh, uh, uh, uh, ja, met, met vredesonderhandelingen op te lossen... door niet die wapens op te pakken. Ja, uh, en... Yeah, bij mij I ook had een had bel. Sorry, mag ik... heel even? Ja, misschien afsluitend nog uh, voor dit deel de vraag dan, ja. het is heel mooi als we dat kunnen overwinnen, maar waar halen we die kracht vandaan om, om, uh, om die vijandigheid te overwinnen, um, om, uh, om dat inzicht te krijgen in onszelf? Is daarin verschil tussen het jodendom en het christendom of is dat eigenlijk geen verschil? Waar komt die kracht vandaan? Marcel, kun je er eens misschien Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk de vraag die ik ook uh, stelde. Hè? En uh, uh, ik, ik denk, kijk, het is zelfs niet alleen natuurlijk Jodendom en Christendom, hè? Het, het geldt uit voor iedereen. Ik moest net even denken aan het verhaal waar ik me wel eens mee bezighoude van Jozef en zijn broers, wat natuurlijk is een verhaal is van verzoening. Maar als je goed leest. Dan zie je dus dat Jozef op een gegeven moment zijn jongste broer beschuldigt en feitelijk dreigt met gevangenisstraffen waardoor die behoorlijk spiegelt wat hem zelf is overkomen. En als je het verhaal nog verder leest, dan zie je, dan denk je, oh, het is allemaal koek en ei. Maar op een gegeven moment overlijdt dan een vader Jacob en dan breekt de kleur eens opnieuw uit. Dus hoe dan ook is verzoening en is een werkwoord. En daar zit een enorme worsteling in wat te maken heeft met zelfinzicht en bereidheid om een stap naar de ander toe te zetten. Het is best een heel ingewikkeld iets en het enige denk ik, wat de religie kan bijdragen, dat vind ik wel het goede van de religie of het nou het christelijke die zegt nou, het is moeilijk, maar als je er niet toe bereid bent, hoef je ook niet de liturgie te vieren. Dan stelt dat niks voor. Daar, daar zit eigenlijk de, de koelvoet waarmee de religie de mensen uit hun zadel ligt als ze denken van kom ik ga vooraan zitten en, en met een goed geweten en ze maken een zootje. Dat, dat is eigenlijk onreinheid of hoe je dat noemt. Goed, um, dan wilde ik eigenlijk nu de, ook de deze discussie uh, sluiten. Um, en uh, doorgaan met het volgende punt op de agenda en dat is de boekpresentatie. Dus nogmaals uh, bedankt uh, Michael en uh, Marcel um, voor uh, veel vragen, uh, maar ook een goede discussie. Um, dan wil ik nu het woord geven aan uh, rabbijn Menno ten Brink. Menno ten Brink is eerste rabbijn van de liberaal-joodse gemeente Amsterdam. Van de Joodse gemeente Paramaribo en decaan van het Levison Instituut in Amsterdam. Um, Menno, mag ik jou het woord geven? Ja, dank. En dank voor de presentaties, uh, Michel en Marcel. Um, niet over geweld, maar uh, meer over Jonathan Sachs en um, nou ja, het boek wat zometeen, de boeken die zometeen. Uh, gepresenteerd worden. Ik ben vereerd om deze nieuwe vertaling van de commentaren op de tekst van het boek Genesis en Leviticus door rabbijn Lord Jonathan Sachs in ontvangst te mogen nemen. De commentaren van rabbijn Sachs zijn eigenlijk altijd inspirerend. Voeding voor de drashot, de predicaties die ik houd in school, Voer voor inzicht en het scherpen van je eigen geest. Rabijn Sachs, oud-opperrabijn van de British Commonwealth en helaas kort geleden overleden, was een van de grote geesten van onze tijd. Hij was orthodox en tegelijkertijd zo diep verbonden met de tijd waarin we leven. Vanuit de Joodse traditie wist hij de orthodoxe traditie te verbinden met de moderne tijd en ook te koppelen aan bijvoorbeeld de oude Griekse filosofieën. Een van zijn laatste boeken in 2020 en hij heeft echt enorm veel gepubliceerd is Morality. De Nederlandse uitgave kwam tot stand via een andere uitgever dan Skandalon. Daarin uit hij een grote zorg over het huidige tijdsgevricht, waarin hij laat zien dat zijn visie op het Jodendom veel verder gaat dan de grenzen van dat Jodendom. Hij is echt een man van de wereld. Hij maakt zich zorgen over de ontwikkelingen die hij ziet over de moraal. En die deelt hij met ons. Hij was een man van de dialoog, juist vanuit het Jodendom, de drang om deze wereld een betere plaats te maken. De subtitel van uh, de boekenreeks waar Exodus, de eerste, en Eugenisus en Leviticus de volgende van zijn, dat is Verbond en Dialoog, Joodse lezing van de Torah. En dat is de essentie van Jonathan Sachs. Hij wil ons zijn interpretaties meegeven om te leren en er iets mee te doen in ons leven. Want jodendom is veel meer dan geloof. Het is doen. Het is actie ondernemen in een wereld waar hij zich zorgen over maakt. In het boek dat dit jaar het licht zag, Moraal, citeert hij onder andere de Britse lord Devlin. En die zegt... Een maatschappij is een gemeenschap van denkbeelden. Zonder gemeenschappelijke denkbeelden over politiek, ethiek en moraal kan geen maatschappij bestaan. Een gedeelde moraal is het cement van een maatschappij, zegt hij. Hij wijst op ontwikkelingen die van het wij-gevoel steeds meer gaan naar het ik-gevoel. Onder meer de sociale media zijn daar de oorzaak van. Het zelf wordt steeds meer in het centrum van het morele leven geplaatst. Steeds vaker is de tendens, ook al doen we aan moraal, dat we onwillig zijn om schuld, berouw of verantwoordelijkheid te tonen. Een van de problemen van de huidige tijd, weet hij prachtig met humor te verwoorden, men doet steeds meer aan outsourcing. Met name het outsourcen van je geest, door de tablets en smartphones. Je hoeft zelf niets meer te weten of te onthouden. De geheugencapaciteit van je smartphone wordt steeds groter, maar dat van je brein steeds beperkter. Je hoeft niets meer te weten, geen parate kennis te hebben, want je kan alles met een paar drukken op de knop opzoeken via Google en Wikipedia. Je brein is je smartphone. Maar zegt die herinnering, geheugen gaat over wie je bent, jouw verhaal, je identiteit zit in je geest. Zonder herinnering is er geen identiteit en zonder identiteit zijn we slechts een stofje op het randje van de oneindigheid. Het erfgoed waarvan jij de bewaarder bent omwille van de toekomstige generaties is in groot gevaar. En juist Jonathan Sachs wil die bewaarder van ons Joods erfgoed zijn. Maar ieder heeft de taak om zijn erfgoed te bewaarden en door te geven. En dat doe je door vast te blijven houden aan moraal. En die moraal probeert hij op allerlei manieren te onderwijzen. Onder meer door middel van de uitleg van Torah. Zoals hij dat in zijn hele vele commentaren heeft gedaan. Blijf je geest gebruiken. Rawijn Seks heeft wel hoop. en een positieve toekomstverwachting. Herstel is zeker mogelijk, zegt hij van onze gevaarlopende liberaal-democratische vrijheid, waar het zowel om rechten als om verantwoordelijkheden gaat. Gemeenschappelijk regels en niet alleen individuele keuzes, zorg voor anderen naast de zorg voor jezelf, toewijding aan het algemeen belang naast je eigen belang, en moraal staat daarbij centraal. Een gedeelde moraal zoals hij dat aangeeft. Het omzetten van een ik-politiek naar een wij-politiek. Een natie is pas sterk als we zorgen voor de zwakkeren. Ze wordt rijk als ze zorgt voor de armen. Ze wordt onkwetsbaar als ze zorgt voor de kwetsbaren. Seks zegt als een toekomst voor de democratie ons na aan het hart ligt, moeten we op zoek naar dat sentiment van gedeelde moraal, het verbindt ons, in een wederkerige compassie en zorg. En het moment is nu te kort om hier veel dieper op in te gaan. En ik raad je ook aan om de vele boeken van Jonathan Sacks, zoals er een paar geciteerd zijn al, te lezen en uw eigen conclusies te trekken uit de vele wijze woorden en gedachten die hij met ons deelt. De basis van zijn hoop en vertrouwen in de toekomst. En dat kunt u anderen vinden in Faith in the Future, wat in 1995 gepubliceerd werd met als um, opdracht To the members of the Council for Christians and Jews. Ondanks zijn grote zorgen anno 2020 vormt onder meer faith, geloof, family and community. en Deze zijn onderling verbonden met elkaar en vormen de beste voedingsbodem voor een stabiele maatschappij en een zekere toekomst. Wordt een van die drie zwakker, dan maakt dat de andere ook zwakker. Als een familie of gezin desintegreert, gebeurt dat langzaamaan ook met de samenleving, met de community en staat de continuïteit van onze grote religies onder spanning. Als religieuze gevoelens verminderen, worden ook de morele waarden van familie en buurmanschap aangetast. Er zit een enorm verlies daarbij. Bij een recente lezing van Sex, dit jaar nog, zegt hij, religie zou unificerend moeten zijn. Religie, religie gaat over invloed, influence. Als je tegenwoordig over religie spreekt, haakt men af. En vooral de jongeren. Het is aan ons om het belang ervan aan te geven. Maar, zegt hij, keep the word religion low for the young people. Want het is niet, zo vertaal ik dat, erg sexy om over religie te praten. Verpakken dus anders, zegt hij. Faith, family and community. Voor ons seks is faith geloof waar God en de mensheid elkaar raken. Voor het Joodse volk is het een reis. Je begon met het verlaten van je vaders huis... om onderweg te gaan naar een onbekende toekomst. Naar een onbekend land. Zoals de eerder genoemde Abraham zijn reis begon... Toen hij zijn God had ontdekt. En die weg is altijd langer dan we denken. En we hebben nog lang niet ons doel bereikt. Die weg die we gaan is niet alleen naar een onbekend land. Maar naar een samenleving die gebouwd wordt op menselijke waardigheid. En liefde en een rechtssysteem dat moet garanderen dat we in vrijheid en rechtvaardigheid samen kunnen leven. De Joodse reis is ook een spirituele reis. Een morele. Het is daarbij niet alleen een Joodse reis, maar een menselijke reis. Het heeft niet alleen de Joden geïnspireerd, maar iedereen die de Joodse Bijbel, die de Tenag heeft gelezen, moet tot de conclusie komen dat onze levens een moreel doel hebben, dat bevrijding gezocht en gevonden kan worden in deze wereld met al zijn onvolmaaktheden. En dat door dat wat wij doen... Deze imperfecte wereld beter achtergelaten kan worden door ons dan toen we hem aantroffen. De Torah en de profeten echoen door de hele menselijke geschiedenis heen een boodschap om mensen in beweging te brengen, om lijden in de wereld te verminderen, om waardigheid niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen te proberen te bereiken. Seks zegt dat geloof in de toekomst onze levens kan veranderen en de ruïnes van Jeruzalem kan herbouwen. Hij draagt hieraan bij door zijn commentaar op de Torah, zoals in dat nieuwe boek Genesis. Het boek van het begin, zoals de ondertitel luidt. Het begin van die reis, die reis naar de hoop voor de toekomst. De eerste verhalen zijn verhalen over mensen, individuen, die families vormen en op hun beurt weer communities, stammen, een heel volk dat onverbrekelijk deel vormt van de wereld. Dat gebeurt op basis van geloof, moraal en geloof in de toekomst, die niet klip en klaar duidelijk is. We kunnen nog steeds leren uit die verhalen en uit de commentaren van Jonathan Sachs, die voor onze tijd met zijn inzichten van zoveel waarde zijn voor hoe wij onze levens kunnen invullen. Hoe wij... Met als voorbeeld hoe onze voorouders dat deden, ons verhouden tot de ander, onze samenleving en die van onze kinderen. Deze vorm kunnen geven niet alleen voor onszelf, maar met een universalistische gedachte. En een van die commentaren van seks op de parasha van aanstaande Shabbat, het gedeelte uit Torah, wat dan gelezen wordt, waar Yeshev spreekt boekdelen. Ik neem daar een paar citaten uit. Die laten zien wat wij kunnen leren en hoe wij om kunnen en misschien wel moeten gaan met die stokoude teksten. Het gaat om Ruben. En net werd Jozef werd ook even genoemd. Ruben, Reouwen in het Hebreeuws, oudste zoon van Jacob en zoon van Lea. Naar aanleiding van een aantal incidenten met Ruben, bijvoorbeeld hoe hij zich opstelt in de situatie met Jozef, die door zijn broer gehaat wordt en vermoord dreigt te worden, en ook met het vinden van de zogenaamde liefdesappels, een afrodisiak die hij voor zijn moeder Lea had bestemd, waardoor Rachel weer jaloers werd en woedend werd, herkenbaar thema van de lezing van daarnet, zegt Rabijn Sachs: hij is iemand met goede bedoelingen. Hij is zorgzaam, Ruben denkt na, Ruben laat zich niet leiden door de massa of door zijn duistere instincten. Hij dringt door tot de morele kern van een situatie. Dat is het eerste wat van hem opgemerkt kan worden. Het tweede is echter dat zijn interventies op de een of andere manier een aanverrechtse uitwerking hebben. Ze bewerkstelligen niet het beoogde resultaat. Terwijl hij de dingen beter probeert te maken, maakt Ruben ze vaak erger. De Torah heeft duidelijk de bedoeling ons te laten nadenken over Rubens karakter. En daarom tekent zij het portret van de jongeman in een serie korte, maar niettemin onthullende karakterschetsen. Ruben maakt wel een begin, maar brengt de daad niet tot een goed einde. Hij aarzelt vaak niet met zijn handelingen, kiest ervoor dat moment uit te stellen waardoor er een drama volgt. Het is onmogelijk om in Ruben niet een mens te zien met een zeer grote ethische gevoeligheid. Hij heeft de geweten. Maar het ontbreekt hem aan moed. Hij weet wat goed is. Maar het ontbreekt hem aan de vastberadenheid om dat onvervaard en vastbesloten te doen. In die aarzeling gaat er meer verloren. Verloren gaat ook de kans van Ruben om de held te worden die hij zou kunnen en had moeten zijn. Maar Ruben kon niet weten wat hij had moeten doen. Hij had het verhaal niet gelezen. We kunnen geen van allen het verhaal van ons leven lezen. We kunnen het alleen maar leven. Het gevolg is dat wij in en met onzekerheid leven. Twijfel kan leiden tot uitstel totdat het moment voorbij is. In één ogenblik waarin zijn bedoeling onuitgesproken blijft... heeft Ruben zijn kans voorbij laten gaan om de geschiedenis te veranderen. Ruben kon zijn verhaal niet lezen... Maar wij kunnen zijn verhaal wel lezen en daaruit leren. Jacob, de vader van Ruben, had sommigen lief en anderen niet. God die geen mens is, heeft elk van ons lief. En dat is onze belangrijkste krachtbron. God heeft aandacht voor wie niet gehoord worden. Hij heeft lief wie door anderen niet bemind worden. En als man wist Ruben dat nog niet. Maar wij die zijn verhaal lezen... En weten wat er verder in het nacht staat, weten we het. We zijn hier met een reden, ontsproten uit liefde, tot leven gewekt door die ene die een heelal tot leven wekte, die onze diepste gedachten, waarden en goede bedoelingen kent en meer geloof in ons heeft dan wij in onszelf. Als we dat bedenken, geeft dat ons de kracht om bedoelingen om te zetten in daden en verheft het ons van de mens die we zouden kunnen zijn tot de mens die we worden. De figuur van Ruben is het voorbeeld van de individu die zijn plaats inneemt in zijn familie, de stam Ruben. is onderdeel van het Joods volk en dat volk is weer onderdeel van de wereld. Hij is een voorbeeld voor ons op basis van moraal, van geloof in die onbekende toekomst. Onbekende toekomst voor ons allemaal. En dat probeert Jonathan Sachs ons mee te geven. Om te bouwen aan een betere wereld, in de toekomst, een wereld die nog niet bereikt is. Hartelijk bedankt Menno voor deze bijzonder mooie aanvulling. Um, dan komt nu het moment dat het boek overhandigd mag worden. En ik wil daarvoor graag Albert Ronhaar, uitgever van Scandalon, het woord geven. Ja, dankjewel Hans. Um, ja, het grote moment is dan inderdaad daar dat het boek er is. Het is voor de uitgeverij een, een, eigenlijk een feest om met dit soort parels bezig te kunnen zijn: uh, dat we de boeken van Jonathan Sachs kunnen uitgeven. Um, hij heeft zulke rijke uh, uitleggingen. Um, daar zijn we nou daar werken we graag aan en uh, mooi dat we die kunnen verspreiden um, een van de subtiliteiten waar Saks op wijst uh, in relatie tot Jacob en Esau, dat is nogal mooi om te noemen um, um, want werd net al gezegd dat Esau in de christelijke traditie vaak uh, echt weggeduwd wordt als uh, slecht en Jacob als goed nou dat drukt zich ook weer uit in hoe wij de hebreeuwse teksten vertalen Jacob sorry, Esau krijgt een uh, zegen ook van uh, Isaac, als Jacob al met de eerste zegen er vandoor is gegaan uh, Esau smeekt uh, Isaac om ook een zegen te mogen hebben, nou, die krijgt hij dan ook en in de Nederlandse vertalingen staat dan uh, onder andere uh, dat Isaac zegt ver van de vette grond zul je wonen dus ver van de vette grond zul je wonen alle nederlandse vertalingen hebben het ongeveer op deze manier lees je dan saks die zegt dat er staat de vette grond zal jouw woonplaats zijn nou dat is wel heel wonderlijk ik denk van zijn hier soms uh, typfouten gemaakt maar dan kijk je op engelse vertalingen en op de meeste engelse vertalingen staat dat eh, Esau inderdaad op de vette grond zal gaan wonen. Nou, ik heb het voorgelegd aan uh, uh, wat uh, uh, bijbelvertalers uh, en eentje zei ook van ja, het is hem al opgevallen dat als het gaat om uh, personen die zich lenen om makkelijk in te delen in het hokje slecht, dat dan Nederlandse vertalers doorgaans kiezen voor een vertaling waarbij dat slechte echt wat benadrukt een mooie tweedeling dualiteit, nou Saks die wijst dus duidelijk op die andere kant uh, Esau mag dus uh, ook op het vetter der aarde wonen uh, nou zo zit het hele verhaal van Saks vol met allerlei kleine subtiliteiten die hij haarfijn uitlegt voor de vertalers hiervan is dat een grote klus geweest om al die subtiliteiten er goed uit te pikken en ook weer goed te verwoorden in het Nederlands dus mijn dank gaat ook uit naar uh, de vertalers en alle uh, redacteuren die dit tot een heel vrij eind hebben gebracht um, Genesis, het boek is uh, net van de drukker binnengekomen volgende week komt Leviticus binnen dus iedereen die de set besteld heeft uh, nou, moet nog even geduld hebben, volgende week gaan we de set versturen uh, voor kerst zal het zeker bij iedereen dan op de mat vallen uh, in een goede verpakking trouwens zodat het niet uh, deukt um, nou ik heb hier dan het uh, eerste exemplaar en uh, die overhandig ik graag aan uh, Menno ten drink. Dus... <laughs> ja kijk en ik heb het boek hier <laughs> ik keek net nog beneden de deurbel ging, ik dacht, ja, daar komt Genesis binnen, maar helaas. Exodus dus wel. Je zult zien dat Genesis morgen bezorgd wordt in dit uh, coronatijdperk. Um, hartelijk dank. En uh, ja, ik zou zeggen, mazzeltof, gefeliciteerd met uh, deze publicaties. Mooi, dank. Ja, ik ben erg blij dat Jonathan Sachs zijn gedachtegoed ook, nou, verder in het Nederlands taalgebied uh, wordt, um, nou, wordt uitgerold. Dank daarvoor. Oké. Oké. Okay. Okay, um, ja, dan zijn we aan het einde gekomen van uh, deze bijeenkomst. Ik wil alle sprekers uh, heel hartelijk uh, bedanken voor hun uh, bijdrage. Uh, ik denk dat we een boeiende discussie hebben gehad. En nog wel verschillende vragen om verder over na te denken. Ik wil ook nog even bedanken uh, de mensen van Studium Generale, Hans Klerks en de, de Zoom-moderators van de Universiteit van Tilburg die ons hebben ondersteund en uh, ja, verder allen die uh, hierbij betrokken zijn geweest um, Ik uh, wil dan verder uh, ja, deze middag uh, graag afsluiten en uh, ik wens je allen alvast goede feestdagen toe en, uh, Hopelijk hebben we allemaal de boeken van Saks over twee weken binnen. Dank voor uw aandacht. Oké, okay. tot ziens. Tot ziens allemaal. Bedankt voor het luisteren.